Ik ben uh, Staf Wasap, bassist van The Divided. Hallo, ik ben Jelle Roekaert en ik ben gitarist van The Divided. Ik ben Pepijn van Dale en ik doe drums, vocals en percussie. We zijn begonnen als, hele, als echt sludge metal, dus heel traag en uh, intens. En uh, nu zijn er al wat snellere nummers tussen, maar de basis blijft nog altijd. Trag, intens, zo leuk mogelijk, zo strak mogelijk, dat is een beetje het genre. Ik heb nooit echt gezegd van we gaan daar genre spelen. Of zo. We zijn eigenlijk alle, een beetje beginnen kijken, hé, wat weten we van elkaar, wat kunnen we doen met elkaar. De intensiteit van die muziek, ja. daar houden we allemaal van en dat is... Eén van onze favoriete genres. en We hebben, we hebben gewoon bij te repeteren en dat kwam eruit. En we vonden dat bergje en we hebben dat dan blijven doordoen. De naam kwam eigenlijk uh, omdat wij in de titel zaten, de film aan het kijken. We, we zaten al heel tijd achter de naam op zo'n band, band name generators. Maar dat lukte niet. En, uh, en, uh, en uh, want dan dan uh, gewoon gezegd van, weet je wat? Het volgende woord dat als ondertiteling komt dat die film dat we, Het was The Dividered. We hebben dat al meegedaan in de Kinky Star met jong gedeelte, zo, Maar dat was op ons eigen initiatief dat we en meer dan, maar nu, en zoals dat was, ik echt gevraagd, dus dat vond ik, wel, uh, vond ik wel een chique bedoeling om hier te staan. Ja. Het is niet dat ik zo'n rolletje speel of zo op het podium, maar dat me lang gewaard staat te showen of zo. Nee, ik op het podium als drummer kan dat mij echt inleven omdat dat iets dat kan mijn uh, emotie in kan steken en dan verander ik eigenlijk in een andere persoon een beetje. Van het podium ben ik dan zo'n beschamde jongen. <lacht> Zonder sfeer kom je nergens. Ja, ik kan me echt ook voorstellen dat bijvoorbeeld als je speelt met mensen waar je echt niet mee overeenkomt, dat het ook gewoon niet te doen is om mee te spelen, want allee, je kan zo niet daarna zeggen van uh, ja, allee, we gaan nog een keer weggaan zo als je niet overeenkomt. Dus... Ik vind het eigenlijk wel belangrijk, alleen vrij belangrijk dat de sfeer goed zit.